iedereen, welkom terug bij een nieuwe video op ons kanaal. En zoals je aan de titel kan zien, hebben we vandaag weer een hele leuke gadget... Van AliExpress. Ik zat namelijk een beetje rond te kijken op AliExpress. En uh, zoals je vast wel weet hebben we al heel veel AliExpress gadgets en uh, video's opgenomen. En ik kwam in één keer iets tegen wat je kan gebruiken in het water, in het zwembad. En dat is natuurlijk perfect voor de tijd van het jaar. Nou het gaat om dit product wat ik hier in mijn hand heb. En het ziet er nu een beetje vaag uit. Dus we zullen ook even de productfoto in beeld brengen. Maar uh, zoals je ziet is het dus een matje. Die zou moeten blijven drijven in het water waarbij je Ultimate kan chillen. Nou, we hebben voor deze gekozen omdat hij er dus super simpel uitziet en het leek mij wel heel erg interessant om te kijken of hij het ook echt doet daar dus we zijn naar Kroatië geweest we hebben deze meegenomen hij paste in mijn handbagage koffer wat heel erg belangrijk is om te weten en we hebben deze voor je getest We zijn nu aangekomen op een buitje hier op het eiland rap en het water is echt super mooi turquoise, heel erg helder en we dachten dit is een perfect moment om deze gadget te testen. Nou, zoals je kunt zien is hij dus super klein dus hij ging heel erg makkelijk mee in de tas. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is hem op te blazen we hopen vooral dat hij niet lekker is en dat hij gewoon helemaal goed werkt. En dan ben ik heel erg benieuwd of je er een beetje lekker in kunt dobberen. Het water is trouwens hier super uh, rustig en kalm. Dus dat is denk ik hier echt perfect, perfect voor. Perfect. Ja. Dus jij kan anders die kant opblazen, want er zit aan beide kanten zo'n ding. Oké. Okay. Je ja, hebt een veel grotere. Oh, <laughs> Daarom was daar. je zo veel langer bezig. Oh my god, dus dit is de... deze kant is dik. En dit is voor je hoofd, denk ik dan. En dan is dit, denk ik, voor je voeten. En op zich was het wel redelijk snel opgeblazen. Dus dat is het ook. Ik dus niet dat je mijn pomp speciaal hoeft mee te nemen. Nee. Dus dat was goed te doen. Maar, gaan we gaan hem nu testen. Het is echt een super simpel ontwerp. Dus ik ben echt benieuwd van, uh, of dit wat gaat worden. Kijk, laten we hem nog eventjes vanaf deze hoek zien. Zoals je ziet is het gewoon echt een doorzichtig matje. Met twee kussens. Ongeveer een meter hoog of zo denk ik. Meter groot. Ja, oh ja, hij is inderdaad best wel kort. Hou eens Waar zou je hoofd? Hou hem eens achter je. Ja zo? Nog iets lager? Het ligt natuurlijk in een soort van. In een soort van veehal. Ja. Ik ja, ja. heb 1 ja. 68 meter. Zo groot is deze mij, dus dan heb je een beetje een idee van hoe groot het is. Oké. Okay. <lacht> is het heel koud? Ja, het is heel koud Oké. Ja. Wow, het ziet er super chill uit. Oh my god. Ja, ik ja. kan oh, er twee moeten bestellen. Ja, inderdaad. Waarom heb je er maar één besteld? Zo ongezellig. Nee, grapje. Even serieus. Kijk, en je kan dus net ook gewoon zo. Oh, zo, kijk. Niet. Zo moet hij. Maar hij precies, zeg maar, bij mij. Bij je... Oh, daarom is hij zo kort. Wauw. Wow. Dit had ik niet verwacht. Ja, dit ziet er echt perfect uit, hé. Ultiem genieten, of niet? Ja. Je bent niet mee aan het branden, want je zit nog best wel onder water. En het water is echt heel Eerlijk Maar dit is wel En dan nu nog eventjes een andere is. Wat als je nou er nu afgaat en dan nog een keer erop? Was het een gelukje of is het echt heel erg makkelijk? Ik ben wel even benieuwd. Hij is al een beetje zacht. Hoe bedoel je? Oh. Dus Au. Ja, nou, misschien valt het wel mee, maar... Nee. Oh my god Hij is super gebruiksvriendelijk dus ja, Hoe chill Ik ben, ik moet zeggen, ik ben best wel impressed Ik had zeg maar verwacht dat het echt te moeilijk zou zijn om erop te komen En dat hij misschien niet zou werken, dat je alleen maar zou vallen Dus, wat vind je ervan? Top ik hè? Ik heb mijn duim omhoog, maar ik vind het jammer weer ik het moet proberen <laughs> Oké, okay, is goed Uiteindelijk gaat het ook proberen en? het is zelf water in op. Komt hij aan? Zo. Het water is oprecht best dus wel lekker. Je zei het net wel dat ik dat zou denken. Dan gaat hij. Zo is het Yeah. Weet je wat ik mis? Een cup holder. Ja, hier. <laughs> ja. Jammer echt. Alleen hij zit niet bij mijn knieën dit ding. Dan moet ik echt. Uh... Je moet ietsje strekken of iets meer je hoofd naar achter? Nou, maar mijn benen zijn te lang. Oh ja. Dat kan niet. Long leg problems. Dus wat is jouw oordeel? Sowieso. Ja. Ik zag naar de visjes zwemmen. Ja, maar zie je die Ja niet? Daar. Ik zie een visje. En Tara die wilde hier net tegenaan komen, ze zag ze allemaal niet zwarte dingen en ze denkt dat het zeeegels zee zijn. Ik weet niet zeker of het zeeegels zijn, maar... Nou, ze zijn uh, zwart met stekels. Ik denk het wel, toch? Maar er zit daar ook een visje. Ja, geniet ons hoor, jongens, dit. <laughs> zeker, zeker. Tara is inmiddels weer terug uit het water en ik had deze even onder het uh, dekentje gelegd, zodat ze niet zo wegwaaien. Maar toen dacht ik, ho is. Te rijden, een fantastisch hoofdkussen. Dus even kijken. En? nou, fantastisch. Ja, even serieus. Hij is echt heel chill als hoofdkussen. Nou, daar kunnen ze ook voor gebruiken. Ik vind hem geweldig. Top. We zaten er te denken: van is het ook mogelijk om springend chillend in het ding te komen zitten? Echt, zin niet zo makkelijk in gebruik is. Moeten we dat even proberen? Ik doe heel stoer, maar ben niet zo stoer? Ja, je moet wel je hoofd aan die kant hebben, hè? Daar je hoofd, daar je voeten. Ik ja, vind het zo erg. echt serieus, dat was best wel goed, toch? Ja. Ja, geniet ons hoor, jongens, dit. Zeker, zeker. Larissa gaat het ook proberen. Oh! Oh nee. Ja, ja, ja. ja okay. dit, dit kan niet. Ja, ik ga je. Ja. Ja. Oh shit. Het is echt makkelijker dan je dacht, hè? Ik weet niet waar ik ben. Haal het uit je oog. Ja. Hoe dan? Ah. En we naar je zin Oeh, ik heb koud. Oh, ik heb het Rissa heeft heel veel zout water in de oog. Oh, dus. Ik een heel sexy uh, shop. Oh. Oh. Oh. Oh. Nou, werkt het? Is het weg? is ja. <laughs> En zo ben ik wel lekker aan het chillen. Uh, ik zeg, uh, we bestellen er nog een. Ja. En daar gaat ze. Doei! Ja, het ligt echt goed hoor. We liggen nu op de steen, maar dat maakt echt niet eens uit met dit ding erbij. Helemaal goed. Nou, zoals je hebt kunnen zien, waren wij helemaal tevreden over dit product. Nogmaals, hij is heel erg licht, dus hij past gemakkelijk in je handbagagekoffer. Al helemaal in je ruim bagagekoffer, natuurlijk. En het is gewoon super chill om hierop te liggen, want je zit een beetje lekker onder water. Dus het is lekker afkoelend. kan een beetje chillen met nog wel wat zon in je gezicht. Dus uh, ja, wat ons betreft, echt een toppertje. Nou, ik heb hem zelf vrij spontaan besteld en ik had hem ook echt heel erg snel binnen. Ik moet zeggen dat ik misschien een weekje heb gewacht, dus dat was echt super chill. Nu kan ik natuurlijk niet beloven dat als jij ook deze gaat bestellen via het linkje die in de beschrijving staat trouwens, dat je hem ook binnen een week hebt. Maar het zou heel goed kunnen dat, die, uh, dat de verzending in ieder geval wel heel erg snel is en dat je hem dus misschien wel voor je vakantie ook nog mee kan nemen. Nou, ik heb gekozen voor de gele kleur. Maar je had ook nog andere kleurtjes, blauw, oranje en rood volgens mij. Die zijn ook heel erg leuk en ik denk dat wij ook nog wel een tweede zouden willen Sowieso. bestellen. Zodat je gewoon lekker met z'n tweetjes op het water kan dobberen. Nou, nogmaals, we vinden dit echt een aanrader voor deze zomervakantie of elke vakantie die je nog gaat maken. Linkje ervan vind je dus in de beschrijving. Daarmee kan je hem direct vinden en bestellen als je dat wilt. En we hopen dat jullie dit een leuke video vonden. Hij was iets anders dan de andere AliExpress video's, maar wel extra gezellig denk ik. En dus doe hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Vergeet je niet te abonneren.